Hoi, even staan blijven, mes laten vallen. Ja, 12.01 gaat kijken. Melding uh, winkel Ze worden beschoten met een shotgun. En aangevallen met... We gaan gewoon de handen... Sta... Stop... Ah! Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5 voor Amor. Vandaag gaan we de nacht in samen met mijn vrouwelijke collega. Geen idee hoe ze heet. Noem er uh, maar uh, zelf hoe je wilt. Zullen even voertuigcontrole doen. Ja, dat lijkt dus nu op oranje met een groen erdoorheen. Maar dat is eigenlijk gewoon stop. En blauw staat aan. Groen staat nu aan. Zoeklicht staat aan. Groen staat aan. Dat ging pommelig. Enkel verpak kan open. Zo. Uh, ja, dat had ik geloof ik al in de vorige video met de B-klasse verteld. Dat is zo'n klein dingetje. Kijk, als je dit aanzet, dan zie je wel om je heen dat het licht is. En voor je ook wel. Kijk maar als het nu uitgaat. Je ziet wel, ja, voor je zie je nu even niks. Maar als je groen aanzet, dan zie je het pas echt. Dus dat heb ik wel doorgegeven. van luister, als je groen aanzet, zie je zeg maar meer verlichting. Dan, uh, dan met werk, zo, werkverlichting dit. Maar ja, goed, mij stoort het niet heel erg. Dus ik heb het doorgegeven. Uh, geen bijzonderheden voor de nacht met z'n tweeën indien. Ik denk ook niet dat je in de nachtdienst solo rijdt. Ik weet niet waarom ik dat denk. Ik heb gewoon zo'n vermoeden. Die ik bijna wel durf. Waarvoor ik bijna wel durf te wedden totdat het zo is. Maar dat is dus uh, nogmaals een vermoeden, dat weet ik niet zeker. We gaan gewoon lekker de stad en surveilleren, no meldingen. We zijn inzetbaar, OC12 en alleen inzetbaar voor de nachtdienst tot 7 uur of zo. We zien wel hoe laat we eindigen. Dat klonk niet echt vriendelijk ofzo. Ja, we zijn wat vroeger begonnen met de nachtdienst. Zodat we nog... Zodat we nog... Euh, nou, zodat we nou, eigenlijk niks gewoon... Zijn we het vroeger begonnen? Ja ja. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We've got a bank heist in downtown Pinewood. Ja, er wordt een bank overvallen, maar ja, er zijn er zoveel eenheden te plaatsen. Copy, en ehm um, ja, dan moeten wij leidende eenheid zijn in plaats van het Of dan moeten we eens leidend zijn over het AT, dus dat vind ik altijd zo raar. Dus even niet. Zo. Die gaat even goed gas. Maar dan mag ook wel. Als je ernaar inhoud Hoi, even staan blijven, mes laten vallen Staan blijven Een serte voet Zo mijn mes, deze erin zit Meneer, weg daar Mes laten vallen en liggen Stoppen Ik ga nog steeds in, de maat Oké, okay, OC. Alles onder controle, eenmaal aanhouding, mes uh, hebben we. we no Goed, je bent aangehouden voor verboden wapenbezit. Uh, je bent niet de antwoord verplicht en mijn recht op een raadsman. Kun je die niet uh, veroorloven, krijg je er eens van het Openbaar Ministerie toegewezen. Heb je zelfs begrepen wat ik heb gezegd? Vast wel. Ga gaat met ons mee en ik breng je naar het bureau ga je in een ophoudcel tot max 6 uur komt de hulpofficier van justitie bij je oh sorry goed even mee ik zet je hier neer armen spreiden ik ga even fouilleren hebben we nog niet gedaan oké okay. kom maar mee hier de cel in goed de hulp officier van justitie komt over ongeveer zes uurtjes bij je of uh, kan uh, het kan zes uur duren of zoiets ja, nee. oké, okay, wij gaan meteen door. Prior 1 uh, verkeers uh, ops uh, verkeer moeten we gaan tegenhouden. Zit je? Gooi alles maar aan. Uh, er is een ongeval gebeurd uh, daar achter onder in de tunnel als het uh, zeg maar achter ons daar zo in die tunnel een ongeval gebeurt. Uh, ons is gevraagd of wij het verkeer erop kunnen attenderen uh, dat er een ongeval is gebeurd en dat doen we door middel van ze te gaan rijden hier links gaan we dat doen en dan gaan we eigenlijk zorgen dat niemand uh, langs mij rijdt oh. langs mij rijdt en uh, gaat inhalen en niet harder dan 10 miles per hour rijdt en dan sla je me dood hoe dus. is. Alles komt niet achter mij natuurlijk en dan ga je zien dat er altijd wel een motor is of een auto die denkt van fuck you, ik ga echt niet op jou wachten. Voor mij rijdt niks meer, dat is al mooi. Als er iets voor mij rijdt, knallen we hem nu gewoon volop. Maar ja, goed, of net niet, of net wel, maar... Zo! Nou, die komt vanzelf het ongeval wel tegen. Nou, we rijden wat te hard. Ja, dit is natuurlijk niet de echte gang van zaken. Hè? Om uh, gewoon zo slingerend over de weg te gaan. Maar ik hoop dat je in het echt ook snapt als er een politieauto voor je zo langzaam rijdt, tot je niet gaat inhalen. Ja, zo niet dan is de volgende vraag of je, je rijwijs al hebt en hoe oud je bent. Goed, we rijden ongeveer 10 miles per hour. Het is max, dus en mij niet uit of ik er 8 7 6 of 9 of 10 rij we mogen max 10 als we maar gewoon niemand bij uh, je naald maar als het goed is zijn we er ja tuurlijk joh oh, man man man Doe je alles zo goed dan gebeurt je dit. Rij nou serieus die collega aan. Ik ga hem nog niet eens een stopteken geven. ja alles afgrondjes mooi twaalf nul twaalf 1, Lincoln, 18. We hebben een 484 in Morningwood. Ja, 12.01 gaat kijken. Melding, uh, winkeldiefstal. Om het hoekje. Even gebruik gemaakt van onze vrijstelling. Wel een beetje gevaarlijk, sorry daarvoor ik kom die bocht voor je die bocht waar we naar doorrijden die daar kon ik niet zien of er er aan gekomen dus ja dan uh, had ik eigenlijk een ander plekje moeten gaan uh, weet het gaan inhalen of eerder maar goed we zijn er we aan het horen En mijn collega oh ik dacht dat ze stopt niet uit, maar het duurt even. Als dus het goed is zit ze achterin met de beveiliger. Oh ja, dankjewel. Hallo. Zek ze, dat is een hij. Ja, we hebben net een poging winkeldiefstal gehad. Uh, gelukkig... Uh, Dam, nou, dat is maar één. Gelukkig heb ik hem kunnen pakken toen hij bezig was. Het uh, gebeurt zo vaak uh, de afgelopen dagen. Alles wat hij, het totaal bedrag was 164 euro wat hij probeerde te stelen. Oké, okay, nu zegt de verdachte: "Nou, agent, zo simpel is het niet. Ik ben uh, recentelijk mijn baan verloren en ik heb het zijn moeilijke tijden. Ik uh, had echt wat spullen nodig voor mijn kinderen. Uh, ik heb niet veel geld, dus ik moest het proberen." Kun je me vergeven en een andere kans uh, uh, geven? Nee, zo so, uh, ga ik niet beginnen. Ik wil graag even een ID zien van u. 1998. Hm. Goed. Suspended. Hoe kan een ID nou suspended zijn? Dat vind ik altijd zo lastig. Een, een identiteitsbewijs is ja, ingenomen, ingevoerd. Ja, en dan. Wat betekent dat? Dat je het land niet meer in mag ofzo? Goed, je bent in ieder geval aangehouden voor diefst, winkeldiefstal. Um, of niet. Het is de eerste keer. Dus je gaat het eraf krijgen met een bekeuring en een winkelverbod waarschijnlijk en een strafblad. Um, ja. Dat. Ja. Dus ik ga de bekeuring uitschrijven. Iemand heeft de deur dicht gedaan. Goed, kom naar buiten. Oh, jij niet. Hij. Jij gaat hier staan. En jou moet ik vast... Godmondig, het is... Jij gaat hier staan. Kom. Je gaat even met ons mee naar buiten. Ik heb je gegevens. Ik schrijf ze op. Ik krijg een melding. Um, dus, uh, ja vervolg je weg en je gaat het allemaal thuis krijgen ja dat was een keer in de video van uh, Jan Willem nee je hoeft niet achterin te stappen je kunt er ook gewoon netjes naast mij gaan zitten dat is veel vriendelijker uh, in de video van Jan Willem was er een keer dat hij uh, samen met Lex die kennen jullie wel en een collega van hem die ik nog nooit had gezien gingen ze ook een hele dienst zeg maar uh, filmen. En toen had, of ja hij filmde wel vaker een hele dienst, maar nu filmde Lekstad. En dat was ook een winkeldiefstal. En daarbij was het de eerste keer en ik kon verder niks vinden bij die meneer. Dus uh, ja, ik ga er ook vanuit dat de eerste keer was. Dus hij hoeft niet mee naar het bureau. Hij krijgt wel een uh, winkelverbod, een bekeuring en een strafblad. Dus dat zijn. Uh, de dingen die, uh, die gebruikelijk zijn. We hebben nu de eerste. Of ik weet niet meer of het de eerste was. We hebben nu in ieder geval een andere melding. Prio 1. Personen. Um, stoppen. Uitstappen. C nootknop, noodknop Dat doen we niet te roepen maar stoppen. We wordt schoten. Stoppen. Messen laten vallen. We worden beschoten met een shotgun. En aangevallen met.. Stoppen! Jij ook! Staan blijven! Die andere pak die gast met haar vuurwapen. Ik heb hem neergeschoten. De collega's gaan naartoe. Goed. Oké, okay, meerdere collega's hier te plaatsen. Dat is altijd mooi. op knieën jij ook aangehouden oké okay. een transport voor deze twee boefjes waar nou, is die people met dat wapen en een maand dat hij hier lag Oké, dan een shotgun. Dat is geluk van GTA. Want ik, ik stond helemaal daarachter. Waar die man nu staat. Daar. En als je met een shotgun schiet. Ja, lekker. Dan uh, ga je hem niet... Uh, uh, hoe heet het? Dan ga je niet raken. Kijk, okay, maar ik wil best eens schieten op die gast. Zie je? Um, een shotgun heeft allemaal mini kleine... Wat heb ik eigenlijk gedaan. Oh, nee. Mini kleine bolletjes of zoiets. Die echt gewoon. Je hebt zijn heel groot grote kogel als het ware. En als je die zeg maar. Als je de shotgun kogel afvuurt, komen er allemaal minuscuul kleine bolletjes uit. Dus daarom zie je ook als je ermee schiet tot, tot de kogels verschillende kanten op gaan. En um, ja, die bolletjes die gaan dus echt van uh, naar alle kanten op. Dus wat je krijgt als je rechtdoor schiet. Ja, als je van voren, ja, dan komt het allemaal wel in je lichaam terecht. Maar als je hoe verder je staat, des te meer die bolletjes naar links, naar rechts, naar boven en naar onder gaan. Dus voor hetzelfde dat heb je geluk en raakt maar één klein bolletje of helemaal niks. Maar, uh, dat is GTA. Ik weet niet of in het echt ook zo is Dat durven we niet te zeggen. Ik denk het eigenlijk wel. Ik had één spel waar dat um, niet was. Dat je gewoon van afstand ook kon schieten. Ja OC, we gaan een kijken nemen. Oh, het is weer ochtendje. Ik had helemaal niet door. Drugs runnertjes gaan daarachter. Mogelijk er vandoor. Stop voorstel dan. nu staat stop voorgaan. wat gaan we doen links rechts ja ja oh, ja, ja. ja en dan naar rechts en nee, naar rechts naar rechts naar rechts stop Oh, daar heb je die shotgun natuurlijk nog vast Goedendag. We gewoon de handen staan. Stop. Ah! OC, au. Ik kan niet praten. Ik ben er weer bij. Kom, achtervolging. OC, uh, collega getaserd. Verdachten schaander, verdachten gaan er vandoor. Uh, zwarte ik prius. Grijze Prius, ik weet het niet meer zeker. Ik weet niet of je na nou zo'n taser uh, attack gewoon kunt opstaan, maar in principe zou het je gewoon even uh, moeten uitschakelen, maar niet uitschakelen in de zin van doden. Je hebt even geen controle meer over je lichaam, maar daar, daarna zul je geen blijvende schade moeten overhouden. Nou, sorry ik ben nooit getast, dus ik kan het niet met zekerheid zeggen. Al laten zien, een teaser weggooien waar die ook is. Stoppen. Afstand houden iedereen. Voor het geval het is de teaser gepakt. Ja, mijn collega zit daar klem, die kan hier naar buiten. Ik weet niet of die vrouw er iets mee heeft te maken. Goed, ik ben in ieder geval aangehouden en zij verzet zich Gaan we niet verzetten we staan hier met 50 collega's en een fps drop dat snappen we wel ja nu is de vraag hebben we ook drugs gevonden nou, ik kan natuurlijk wel die auto even doorzoeken Ik ben bezig met de auto doorzoeken. Um, daar kan ik in ieder geval kijken of ik iets van drugs vind. En dan ga ik nog even haar uh, deur doorzoeken. Oké. Okay. Dan gaat die alvast mee. Ja, ik ga niet de hele route afrijden om te kijken of zo'n pakketje... Ja, zo'n pakketje dus... een. Met drugs hebben gedropt. Normaal gesproken zou mijn collega jou nu fouilleren omdat zij dat niet kan. Ga ik u even snel fouilleren. Maar dus uh, nee, ik hoef niet. Dit is nou zo vervelend, hè? Dan ga je. Of niet vervelend. Ja vervelend, maar ook gevoelig. Want je wilt haar filleren, maar dan ben je daarmee bezig en dan wilt hij ook de auto uh, doorzoeken. En dan ga je twee dingen tegelijk doen. Heroïne gevonden. Goed, mooi. Een mes en waar je Je mag wel gaan zitten. Oké, okay, de auto is weggehaald. Uitstappen. Ik ga je Non, dus u aan het overwerken voor deze pipo's Meekomen. Even hier staan. Voorwerpen die je niet bij mag hebben. Oké, okay, goed. Mevrouw is in ieder geval. Uh... al ja, in ieder geval heroïne bij zich. Dus dat is al mooi. We gaan nu de 0 ingedrukt houden. En dan gaan we naar de rechtsbank. En dan. Hé! Hey! Kut. Ik heb 0. Uh... Oké, okay, ik heb dus blijkbaar. En deze, oh ja, ik wou net zeggen, deze ringen naar de police officer. Die krijgt 6 jaar, mooi. Um, ik heb blijkbaar een foutje gemaakt in de administratie van dit incident. Want ik heb niet aangegeven dat, um, dat ze cocaïne bij zich had. Of heroïne. Dus dat uh, is een fout van ons geweest. Ik weet ook niet... Um, uh, hoe ik dat had kunnen doen maar goed oké okay. uh, ja mijn collega die staat misschien hier boven nou, ik ga in ieder geval naar het bureau oh nee mijn collega staat boven inderdaad uh, bodyguard task look at player yeah. kom je ook nog instappen of niet nou weet je wat ik uh, ga jou verlaten, of ik laat je gewoon lekker waar je nu staat. We gaan naar het bureau en dan zit de dienst erop. Ik, uh, het was een, een druk, no een nachtdienst was die druk. Ik heb er geprobeerd rekening mee te houden, zo min mogelijk de sirenes aan te doen, cetera. In de nacht, maar goed, ik, uh, ik ben ook van mening dat als je tot het aan het verkeer moet liggen en dan kan er nog zo zijn tot hier iemand ligt te slapen maar als hier vijf auto's staan die uh, ja die niet door hebben tot ik hier met spoed aan ga komen ja dan zet ik toch de scherenis even aan maar dat hebben we nu al zo vaak uitgelegd en die discussie is ook niet meer zo actief in de reacties als eerst hoor even snel groen nog mee pakken en dan sta hier weer verrood natuurlijk we parkeren hem daar en dan ga ik iedereen nu alvast bedanken voor het kijken of je een hele leuke video vonden En doe dat blauwe duimpje omhoog. Uh, ja, Doe eens uh, 250 blauwe duimpjes omhoog. En ja, man is uit hoeveel dislikes. En dan zie ik jullie graag weer. Ja sorry, ik ga toch echt mijn dienst beëindigen. Het is dus veel te laat. Dan zie ik jullie graag weer over twee dagen bij een nieuwe video zoals altijd. En dat gaat zijn. Nee, ik heb geen idee. Dat moet ik nog in plannen. Uh, ja, doei.